In deze oefening toon ik jullie alle onderdelen van de G Suite groepsoefening. Ook hier ga ik niet alles stap voor stap uitleggen, maar ga ik je gewoon voordoen dat je uh, zowel eenvoudige tekst opmaakt als geavanceerde of gevorderde tekst opmaak, en nummeren enzovoort kan afwerken. In de eerste test moeten we nakijken wat er gebeurt als je dubbelklikt. Dubbelklikt selecteert een woord, drie dubbelklikken selecteert een alinea. Dat waren de woorden die je hier kon invullen. Testen drie drie dubbelklik op de onderstaande tekst, als ik dat hier doe, drie dubbelklikken deze alinea. Nog eens drie keer klikken, de tweede alinea wordt aangeduid. Maar bij tekst 2, als ik dat daar doe, drie keer klikken, dan zie je dat zowel het bovenste stukje tekst als het onderste stukje tekst samen worden aangeduid. Dat betekent dus dat ze deel vormen van één alinea. Dat is de uitleg die je hier kan schrijven. Ze vormen samen één alinea. Dat komt omdat we tussen deze twee stukjes tekst een harde enter, of een, een enter eigenlijk, een hard regeleinde gebruikt hebben. En tussen deze tekst hebben we niet enter gedrukt, maar shift plus enter. Dus een zachte regeleinde maak je met shift plus enter. En een hard regeleinde einde geeft je een gewone, ik bekom je door een gewone enter te drukken. Dus uh, bij deze oefening, waarom worden de twee teksten bij de tekst 2 samen geselecteerd? Zo. Drie keer geselecteerd. Drie keer geklikt. Uh, dat is omdat ze samen in alinea vormen. Dat noemen we een zacht regelen. Dus hard moet je doorstrepen. Via opmaak, tekst en doorhalen. Zo. Wist de gele opmaak van de groene onderdelen in de tekst. Als je alles wil aanduiden en je wilt dat wissen, dan kan je hier gewoon kiezen voor normale tekst of. Je kan teruggaan, dat zal eventjes ongedaan maken. Je drukt op dit icoontje, dat is opmaak wissen, en dan is de hele opmaak weg. Of je doet dat via opmaak en dan van onder staat ook opmaak wissen. Zo. Goed, kopieer de opmaak van het gele woord naar minstens drie verschillende woorden of zinnen in de tekst. Je selecteert het woord, dubbelklik er dus op. Je kan één keer op de verfrol drukken van boven, dan gaat de verfrol één keer blijven plakken aan het volgende woord dat je aanduidt. Of je dubbelklikt hierop. Je ziet dat niet zo duidelijk, maar dan blijft de verfrol ingedrukt. Zou je wat woorden kunnen gaan aanduiden of stukken zinnen kunnen aanduiden. Zo. En dan valt dat natuurlijk. Dan blijft eh, je knopje hier van boven ingedrukt. Altijd terug uitdrukken om terug met de gewone cursor te kunnen werken. Gevorderde tekstopmaak: de tekst opmaak, je moet dit, deze alinea moet je dezelfde opmaak geven als de bovenste. Ik ga dat erop doen. Ik klik drie maal om die te selecteren. Ik ga naar opmaak. Alinea-stijlen, randen en versering. Dus ik ga ervoor zorgen dat er overal een randje staat. Een rand van 1 punt, met streepjes moet ik kiezen. Een rode randkleur, zoals achtergrondkleur, een lichte gele opvulling. Een beetje alinea opvulling, zodat de tekst niet helemaal tegen het randje aan staat. Druk toepassen, dat stukje is al klaar. Ik moet wel nog zeggen, je moet ingesprongen worden. Insprongen vind je hier van boven, insprong vergroten. En als alles goed, is, dus moet ik de regelafstand nog aanpassen naar 1,15. En de afstand voor de alinea moet op 1,20 komen. Dus dat ga ik eventjes doen. Opmaak regelafstand, ik ga onmiddellijk kiezen voor aangepaste afstand. Ik zeg dat de regelafstand 1,15 cm is en de afstand ervoor op 20 punten. Je drukt toepassen en heeft dat toegepast. Deze tekst hieronder moet in eh, kolommen staan, die moeten uitgevuld staan, van een ander lettertype voorzien worden. Er moet een lijntje tussen en er moet zelfs een regel verwijderd worden. De laatste zin zal verwijderd moeten worden, dus dat gaan we doen. Selecteer deze alinea, kies opmaak kolommen en kies onmiddellijk voor meer opties ik kan kiezen om twee kolommen aan te duiden. De afstand ertussen mag maar 1 centimeter zijn. En er moet een lijntje tussen. Ik druk op toepassen. Dat heeft hij al gedaan. Het lettertype is het lettertype lobster. Als ik me niet vergis, is die van puntgrootte 13. Hier staat 11, 12 en 14. Dus 13 staat er niet bij. Geen probleem. Je kan hier gewoon 13 typen. Je drukt op enter. En die opmaak is doorgevoerd. De laatste zin moet verwijderd. Dus dat ga ik ook al doen. Die zin mag eventjes weg. En dan moet ik die nog uitvullen. Dus ik duid Veiligheidshalve de hele alinea aan. En ik kies hier voor uitvullen. Dan krijg je een soort krantenartikelweergave. Zo. Hier. Plaats deze titel op de volgende pagina. Je gaat ervoor staan. Voorplaats. Je drukt de control toets in en je drukt op enter, zodat hij naar de volgende pagina springt. Dat is een pagina invoegen. Pagina einde invoegen, excuseer. Dan, een paarse kleur gaan geven aan de tekst. Dat is heel eenvoudig. Je duurt de tekst aan, je kiest paars. Dus dat stukje is al klaar. Kies een paarse letterkleur. Goed, de rand hoeft er niet rond. Wat moet er wel gebeuren? Voeg in het woord Social netwerk Sites een voetnoot toe. Dus ik ga hier achter dat woord staan. Ik druk invoegen, voetnoot. En in die voetnoot moet staan, zoals bijvoorbeeld Facebook... Instagram. Instagram en Twitter. En zo. De punt nog eventjes toevoegen. En zo, dus die 1 staat hierachter. En ja, die is toegevoegd. Dan maak je in de bovenste uh, Alinea een hyperlink van het woord Facebook. Maar die moet uitkomen op deze webpagina. Dat is onze uh, pagina van de school, natuurlijk, op Facebook. Dus ik ben die eventjes in het laden. Ik zal hem even terug verkleinen. Dit is de link. Dus die heb ik nodig. Kopiëren. Ik ga die op het woord Facebook zetten, dus ik selecteer het woord Facebook, druk op link toevoegen. Ik ga die link daar plakken, zo, toepassen, en dan is de link al toegevoegd. Het laatste onderdeel eh, moeten we die symbooltjes gaan invoegen. Nu, er staat bij dat die puntgrootte 36 zijn, enkele leuke symbolen. We zullen een paar gelijkaardige symbooltjes pakken, dus je drukt enter. Je gaat die nog centreren, ik zet de puntgrootte nu al op 36, zo. En ik ga die invoegen via invoegen speciale tekens. Ik zie dat dat een duim is, dus ik ga het mij heel eenvoudig maken. Thumbs. Ik geef de Engelse term in. Ik druk op de duim en hij gaat die al ingevoegd hebben. Ik zal het even laten zien. Voilà. Dan er is een hartje, dus ik kan, kan het eens even laten zien, wat hier ook leuk aan is. Invoegen, speciale things. Als je tekent hier, en mijn tekenkunsten zijn een beetje correct, dan vind je zelf dat dat een hartje is. Ik heb het goed getekend, dus het hartje invoegen... Ik kan dit even aan de kant zetten, dan zie je duidelijk. Dit zijn handjes die klappen, dus als ik klap klep ingeef, dan krijg ik klappende handjes. En de andere is een, uh, een pijltje, dus pijltje is eventjes zoeken in de categorie. Symbool is correct. En ik zit bij pijlen, dus dat is ook juist, hier staat het pijltje. Zo, dat is toegevoegd. En ik ben eigenlijk klaar met die oefening. Scroll naar onder, ik ga de oefening van de tabs maken. Het handigste is dat je achter het voorbeeld gaat staan, je drukt enter en je typt eventjes de tekst. Dit stuk kan je doorspoelen natuurlijk in het filmpje. Zo. Ik zal proberen zelf in de, in de video dit wat sneller te doen laten gaan. De tekst is getypt. Ik selecteer mijn tekst, de plaatsen waar dezelfde tabs moeten gaan komen. Er moet een tab staan op 3 centimeter, eentje op 8 en eentje op 13. Die van 8 is een gecentreerde, de 13 is een rechtse. Dus ik klik van boven gewoon op de 3 en ik zeg dat ik daar een linkse tab wil invoegen. Ik klik op de 8 ongeveer, ik zeg een tap in het midden. En ik klik op 13, ik zeg een tab rechts invoegen. Nu ga ik natuurlijk voor die woorden staan en druk iedere keer op de tabtoets. Voor Stafford, voor Stafford en voor Schotskolli. En dan nog één keertje voor de leeftijden. Zo en zo. En dat is klaar. Er staat alleen nog, zet de tekst in het vet. Dus ik ga die in het vet zetten. En mijn oefeningetje is klaar. Die staat op 3 en 7 nakijken. Kijk, ah, hier ben je nog een tap vergeten. En zo. Nu staat die op 3 centimeter. En nu zijn we klaar. naar het volgende stuk, een paginanummer toevoegen. In de koptekst moet G Suite groepsoefening staan. Dus die ga ik eerst eventjes doen, invoegen, koptekst, koptekst, in het midden, dus ik kan centreren, aanduiden, komt G Suite Groeps, oei, dus met een kleine letter, oefening, zo. En onderaan moet aan de linkerkant de naam staan, en aan de rechterkant pak je dan zoveel van zoveel, dus dat ga ik ook invoegen, invoegen, koptekst, en je kiest hier voettekst. aan de linkerkant moet mijn naam, Jouw naam. Ik druk op de tabtoets om naar de rechterkant te kunnen springen. En ik zeg daar invoegen, paginanummer, paginanummer. Ik wil dat mijn eerste blad meegenummerd is, dus ik kies niet deze, maar ik kies de linkse. Zo, daar staat het paginanummer. Ik type het woordje van met een spatie. En ik zeg invoegen, paginanummer en aantal pagina's. En ook die oefening is af. Eentje checken. Dit is pagina 5. Ik zal een beetje inzoomen voor jullie. Dit is pagina 5 van de 8. Dit is pagina 6 van de 8. Goed, het volgende stukje. Ik bouw een onderstaande nummering met de meerdere niveaus na. Hier zie je een voorbeeld aan de rechterkant. Er staan nog wat meer woorden in die lijst. Dus die ga ik eerst typen. Leerkrachten staat er. Er staat ook iets van mannen. Zo. Dan meneer Ketensleger meneer veldje Achter meneer veldje staat ook iets van vrouwen. Zo. Dan hier voor moet leerlingen komen. En dan onder leerlingen komen jongens. En voor even nieuwe komen meisjes. Nog niet zo, veel, niet zo veel letten op die ruimte tussen die, uh, die woorden. Dat is omdat ik op Enter gedrukt heb en hier tussen op Shift-Enter gedrukt heb. Maar uh, ook die kunnen we er eigenlijk misschien eventjes bij zetten. Ik zal eens eventjes alles op één uh, nummertje gaan uit, uh, uitlijnen. Hier staat de genummerde lijst. Als ik die uitklik, dan zie je dat ik deze lijst gekozen heb voor de meerdere niveaus. Dus die druk ik al aan. Nu ga ik ervoor zorgen dat het woord mannen onderdeel is van die lijst. Dus ofwel ga je voor mannen staan en druk je backspace. En dan op enter. Of, ik zal het even ongedaan maken doen. Zo. Of je gaat achter leerkrachten staan en je drukt op de delete-toets natuurlijk. Dat geeft eigenlijk hetzelfde effect. En druk dan op enter. Dat doe ik overal eentjes. Ik zorg dat meer ketelslegers erachter staat. Druk op enter. Meer vuiltje achter, meer ketelslegers. Dus ik ga iedere keer achter die woorden staan. Ik druk op de delete-toets. En ik zorg dat ze bij de nummering horen, door gewoon iedere keer een enter toe te voegen. Delete en enter. Delete, enter. Nog een paar keer. Zo. En dan heb ik alles in één nummertje staan. Nu zie je natuurlijk dat mannen een niveau dieper moeten dan leerkrachten. Dus ik ga die de juiste regels staan en ik zeg gewoon dat die insprong moet vergroot worden. Dus ik laat die al vergroten. Ketels, legers en veldjes moeten wat extra ingesprongen worden. Dus niet één niveau, maar twee niveaus. De vrouwen nog één niveau inspringen, waaronder mevrouw Trondo en mevrouw Migliore. Zo, twee niveaus inspringen. De leerlingen die zitten op niveau 2, dus dat is goed. De jongens moeten iets dieper. Je kan eigenlijk ook alles tegelijk doen. Je kan die al aanduiden en allemaal een niveau dieper zetten. En dan zeggen, deze moeten nog ietsje dieper. Zo, en dan de meisjes moeten nog een niveau dieper. En je ziet dat die automatisch, zonder dat ik maar één nummertje getypt heb, heeft die alle nummertjes juist gemaakt. Hè. Dus als ik dit, dit niveau terug zou brengen, Kijk, ik ga dit van niveau 2.2 naar niveau 3 eventjes terugbrengen. Moeten jullie kijken wat met de nummering gebeurt. Dus ik zet de niveau terug. Dit wordt niveau 3. En automatisch komt hier een 3 te staan. Ga je dat niveau terug vergroten, hop, dan wordt dit automatisch terug 2. Dus zo'n nummering nooit typen. Je moet die gewoon toevoegen via de genummerde lijst. En dan zitten we aan de laatste. Hier moet je gewoon Instagram gaan toevoegen. Uh, het logo gaan toevoegen en dan uh, een, een omloop gaan bepalen met een blauwe stippelrand rond. Dit wordt niet gevraagd om in het blauw te zetten. Nu, ik had dat wel in het blauw staan, dus ik zal er misschien eventjes ook in het blauwe zetten. Het staat niet in de opgave, dus hoeft niet. Die foto moet erbij. Uh, jullie foto staat in Classroom, ook heel gemakkelijk in te halen. Maar ik ga je even laten zien hoe je super snel in een document een foto van op het internet kan toevoegen. Je kan hier gewoon kiezen voor invoegen afbeelding, en dan gewoon zeggen zoeken op internet. En dan komt er aan de rechterkant een Google-venster. Als ik nu hier zeg Instagram bijvoorbeeld, en ik druk op Enter, dan gaat hij rechtstreeks op Google zoeken. Ik vind een aantal logo's. ik ga hier een zeventjes op dat eerste klikken, ik sleep dat in mijn eh, document. Dat is alles wat je moet doen. Dit is een groot logo, dus ik moet het veel kleiner gaan maken. Dus ik pak het aan een vulgreep in de hoek vast. Nog een beetje kleiner, voilà. Dus zo snel kan je een foto van op het internet in een document toevoegen. Dit heb ik niet meer nodig, dus ik sluit dat terug eventjes. Je ziet dat mijn tekst om mijn fotootje moet lopen, want dat wil hij nu natuurlijk niet. Ik zet het daar zo in, maar mijn tekst loopt er niet omheen. Dat komt natuurlijk omdat ik hier nog inline heb aangeduid. Dus ik kies tekst omloop, dan gaat terug mijn tekst er een beetje rondlopen. Dus ik zet het fotootje ongeveer op dezelfde plaats. Ik zie dat ik een veel te brede marge heb van 3,2 en er wordt 1,6 gevraagd. Dus ik zet die op 1,6 je ziet ook dat, um, dat er hier nog een blauwe stippenlijn rond staat. Dat is eenvoudig eigenlijk van boven met de knoppenbalk te gebruiken. Als je in een tekst klikt, krijg je deze knopjes, die bij tekst horen. Klik je op een object, in het geval een foto, dan krijg je bijbehorende andere knop. En hier is het heel eenvoudig om te zeggen, ik wil een blauw lijntje. Zo, een blauw lijntje. Ik wil dat dat lijntje niet te dik is, één punt. En ik wil dat dat van het type streepjes is. Nou, ik denk dat het in het voorbeeld misschien twee punten gekozen is. Zo, en je krijgt dezelfde opmaak. Dit is je oefening rond tabellen, afbeeldingen enzovoort. Veel succes nu!